Jo, hartstof voor je kijken naar deze gelukkig vlog. Mijn naam is Finn. Vandaag gaan we naar een soort van... Uh, oh, sorry. <laughs> gaan we naar een soort van, ja, concert... Nou, niet echt concert meer. Uh, ja, mijn meester die gaat zeg maar optreden met zijn band. En uh, daar gaan wij naartoe. Dat is uh, toevallig ergens dichtbij. En we gaan uh, ergens hier daar in de omgeving wat eten. Dus, um, ja. We hopen dat dat wel uh, leuk gaat worden. En uh, dat ga ik een beetje filmen. I'm yeah. gonna Ja, dat wel weer prima. Buiten duidelijk. harde lucht. Hé, hoe koffie? Veel hoe koffie? Hé, hoe koffie? Hé, wel. koffie? Hé, hoe koffie? Hé, hoe koffie? Hé, hoe koffie? Hallo. is koffie? Hé, hoe koffie? Hé, hoe koffie? Hé, hoe Hallo. Hé, hoe koffie. Hé, hoe koffie. Hé, is dus de afsluiter van Gooi Flory. Best wel lekker hè, die peentjes uit Hilders, of wat? Yeah, ja, toch? Ja, man. Kijk, drie uur shows zonder pauze, wat gedaan vandaan moet komen, weet ik ook nog niet. Maar uh, zo meteen gaan we beginnen met het feestprogramma van vanavond. En uh, als eerste een beetje die uh, louter bestaat de trots. En dat is fucking goed. Dus ik zou hem zo zeggen, blijf hier. close-up van uh, de nou, moet ik in het midden wat niet maken? Ja, eerst een filmpje hoor, eerst. Een filmpje. Ja. Oh, zat toch. Oh. Ik sta. Ik moet de kamer uit, want zit daar niet meer naar huis. Ik de alles gaat traag, vragen waar de missie is. Ja, zo is niks. En nu zes, tips ze komen niet te doen, Zo werkt het gewoon de vis. kruipen, kruipen het, En ik zie alle chicks nu kruipen hey, kruid. Hey. Nog lang niet, we zullen dit Nog maar, niet te ruim. Nog lang niet, <tie> we zullen niet te ruim. Nog lang niet, toch zullen is muziek, mensen gunnen mij dit niet, heb je kracht, als ze mag tegen kans te zien. Ben voor en zitten vol haar, zeer slecht en duister en dan maak me kwaar rapper die ervoor gaat. Hoor haters gehalen, wordt geroepen dat ik stoppen moet of dood moet, kijk maar niet dat dit wat met me doet, ik heb alleen maar vuur, niets voor korte duur, heb ik met alles en iedereen gehad, want ik ben rapper, yeah, krachtige lyrics heb, muziek het ik doet goed, het leven en En uh, wil je op mij abonneren dan moet je maar even scrollen. Nee, dan moet je niet Dus uh, Dan zeg ik. Later! Dan zeg ik later. Dan zeg ik later en doei!